Welkom bij Tomzorg. Loopt u met een stok en heeft u problemen met opstaan, dan heeft Tomzorg een super aan uw stok om het opstaan te vergemakkelijken om van uw stok feitelijk een sta-opstok te maken. Een extra handvat dat u eenvoudig over uw stok naar boven kunt schuiven en wat u extra grip geeft om op te staan. Dus waar u vroeger alleen het handvat heeft en uw andere hand erboven heen heeft u nu het grote voordeel dat u een extra handvat heeft, dat u eenvoudig uitklapt, uw handen naast elkaar heeft en daarmee veel meer kracht heeft om op te kunnen staan. Dus, heeft u een stok en u heeft problemen met opstaan, dan heeft Tom zorgen het super accessoire om van uw stok een stapstok te maken. Hartelijk dank.